Zondag en ik ga even een vrouwtje logeren, ik heb natuurlijk buitenrit gedaan. Dus vandaag, maar weer eventjes zonder belasting. Ja, eigenlijk heb ik niet zoveel over te vertellen. We gaan logeren. Ja, jij, we gaan logeren. Inmiddels zijn we al een tijdje aan het logeren. Het gaat wel lekker. Ze was heel stijf in het begin, dat wel. Ik heb nog gisteren al een lange buitenrit gedaan, maar voornamelijk gestapt. Dus ik weet het niet precies. Ja, ik moet zeggen, ik heb de therapiedeken in de was. Haar deken dus misschien is dat het. Oh, nu begint de beweging alweer te normaliseren. Hard getraind. en Dan is het nu tijd om even lekker te rollen. Ja, hard getraind, even lekker bewogen. Oma, zondagsrust. Kas, wat heb je gedaan? <lacht> Kas! <lacht> Kassie, <lacht> Kas, wat heb je gedaan? Wat doe je toch, jongen? Dat is niet de bedoeling van een deken, lieve schat. Het is woensdagavond. We gaan vandaag dressuren met Tess. Net als elke dag wil ik eerst eventjes de ontspanning zoeken. En daarna kijken wat we daarna kunnen doen met ons hoofddoel. Dat we steeds het dijk iets bevestiger krijgen. Ja, linkerbeen. Als je dus aan je linkerbeen wil, linkerhand wilt priemelen. Geef dan linkerbeen. Want je wil links wat vragen. Omdat je sterker kan doen. Zo, vroeg dan dat je met je linkerbeen daar haar zij wat meer activeert. Zo, toepel met je linkerhand. Goed zo, let op, je linkerhand is aan het piano spelen. Zo, heel goed. Ja, en de draf weer een keer verruimen. Ja, en weer terug. Langzaam licht rijden, terug op je zit. Als je wil remmen doe je dat met recht. Linker is weer naar beneden. Ja, goed zo. Zo, oh. De de weg en en de voetjes aan B en dan rijden we aan. Zo. Ja, niet anders in de mond, maar de juist zorgen dat je zoveel met het lichaam zoveel werk geeft dat het lichaam ontspant. En daardoor die hals zo ontspant. Dat eigenlijk je aan de teugel opkomt. Heel goed. heel goed. Ja, mooi. Mooi. Dus als jij op de bus gaat het goed is, als jij op de bus die hoofd van voor je tuin eraan hebt, ga je het automatisch je been wat langer houden. Heel mooi, heel mooi. Ja, en als je toch weer een beetje aan de voorkant gaat wandelen, kun je een klein beetje de draf wat verruimen. Dat kan nu, hè? Ja, goed zo. Goed zo. Oké, okay, zo rechtuit. Eerst op x een te 10 meter naar links en dan een te 10 meter naar rechts. Heel bewust om je binnenbeen en de buitenschouder sturen. Ja, heel mooi. Heel mooi. Goed zo. Kijk waar je naartoe wilt. Hè? Recht om je nieuwe binnenbeen. Mooi van been verwisselen. Ja. Goed zo. Heel goed. En weer kijken. Waar wil je naartoe? En dan dus uit die buiging daarna meteen weer recht. Recht. Recht. Denk aan in je hand. Ja, goed zo. Heel goed. Ja, ik wou het net zeggen. Zo, ja. En zorg dat die teugels dat het lange ringvingers zijn, hè. Zo. Linkerhand mooi rechtop. Heel goed. Oké, okay, zo nog een keer aangalopperen. Maar kijk of je, dat je eerst mooi door kan zitten. Echt net alsof je zonder zadel aan het rijden was van de week. Even je zadel wegdenken. Gewoon mooi doorzitten. Goed, zo. Daar, ja. En jij probeert met je hand... En die lossigheid, dat bit ook zo stil mogelijk bij haar in de mond te leggen. Zo, ja, goed zo. Ja, heel mooi. Heel mooi. Goed zo. Oh, linkerhand. Denk aan je linkerhand. Ja, ja. Klein beetje kijken of ze... En naar voren, hè? Naar voren. Overgang was mooi, maar niet voorwaarts genoeg, hè? Ja. Goed zo. Ik vond dat je hem daar heel mooi bewuster tussen had, hè. En zorg ook dat je daar goed aan blijft denken. Dat je hem echt, dat je niet, die teugels, dat dat niet een doorlopende arm is. Want die kan heel hard en heel strak. Maar dat dat een lange ringvinger is. Dat je hem echt tussen die kuiten en tussen die twee ringvingers houdt. Goed zo, hartstikke goed. Super. Ik weet niet heel erg van kersthuis verjaardag, maar het ja, is niet het officiële cadeautje, want oh. dat is ergens in de post. Oh. Toevallig heb ik net die van mezelf van de week kapot getrokken. Deze is natuurlijk dat de dat leukste. Hoeveel oh. zullen er in mijn haar passen? Kijk, die past bij mijn outfit. Kijk. Hey, oh, dan heb ik met, met mijn dekjes. En een ik heb zelfs in de zomer, heb ik zo'n korte broek, precies dezelfde. En die kan voor zomer. Lekker een pannenkoek. Zo, nou vast heel mooi is het. <lacht> Super lief, Tess, dankjewel. Dankjewel, hier ga ik. Ik heb hier een heel mooi tasje, bedankt aan Karine. Ik heb hier een klein envelopje dingetje zitten. Laat open. Tessa, uh, Oh Tess, veel plezier met je. Oh Tess, veel plezier van je trui. En een vrolijk kerstfeest. Goedjes, Kune. Ah, wat lief. Dan heb ik hierin iets heel wat leuk zitten. Tante, Tante. Oh, ik oh. Dit is te leuk! Tadaa! Vandaag is het 24 december en gefeliciteerd, Dani en de kok! Hartelijk gefeliciteerd! Eerste kerstdag 2020! Jazeker, toch aan het filmen. We wilden eigenlijk niet filmen, maar... We gaan met de paarden en de hond gaan we even wandelen. En uh, buitenom. We gaan gewoon stoppen, maar Altwin heeft een moordend tempo. En in dat mooie tempo kunnen de paarden heel prima wandelen. Maar ik heb daar wat moeite mee, Tess niet, die kan net zo hard handelen. Dus op het paard is het makkelijker en de paarden moeten natuurlijk gewoon naar buiten, dus dat is het sowieso fijn. En we gaan alleen maar stappen. We kunnen altijd natuurlijk niet over de pony trail naar het hart Even bed weg kijken. Dan gaan jullie weer piepen. Kom maar. Uh, afzadelen. gaan we naar huis voor de testlunch. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik wens jullie hele fijne dagen. Die hebben jullie inmiddels gehad. Maar wel alvast een gelukkig nieuwjaar. En tot volgende week. Doei!